Ik zeg net als de Belinga's, die gaan toch ook daar graag shoppen? En zo? Gaat ze serieus met de Action shoppen met hun nee, geld? Ik heb, ooit, ik heb ooit eens gezien dat hun naar de. Ik, misschien is het al heel veel jaar geleden dat ze toen dat huis nog niet hadden. Nee. Maar ik snap aan de andere kant, snap ik het wel. Tuurlijk. <lacht> ze kopen een huis. Ja. Dat is een schuurtje vergeleken met dit <lacht> <hun> huis. Ik, <lacht> ja. ik, ik weet niet hoor, maar. Nou ja, ik hoop dat ze heel gelukkig erin zijn. Ik ben al blij dat ik dit huis kan schoonhouden. <lacht> papa. Mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein. Goedemorgen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Kinderen zijn net naar school en wij gaan een aquariumlamp scoren. Want de uh, aquariumlamp is kapot. En even oordopjes. Heb ik alles. Hier heeft hierheen. Vieze sissy. Dat is een vieze sissy, die heeft alles uh, gepakt. Even kijken, sleutels, lampie. Deurtje dicht. De telefoon is in de auto. En het regent. Het is echt iets weer. Waarom die andere licht nog te duur? Ja, hou die lamp vast. filmen. Ik ben niet aan het filmen. Kijk, weer van alleen. Tristan Rom. Goedemorgen, Tris. Morgen. Morgen. Morgen. Dat is die gozer die je ook in de Hefteling-vlog zag. Oh, die. lekker. Ja. Nou, lelijk is het niet. Het is best een knap jongen geworden. Oh, okay. Zie je, hij gaat gelijk al... Uh... Hij wil gelijk niet meer met Tristan praten. Nee. <laughs> Zullen we even naar de action gaan? Uh, ja. Jij moet naar Sporting. Ja, ik heb het opgenomen, dus we onthouden het wel. Maar wat zei jij nou, zo? Ik zeg, net als de Belinga's, die gaan toch ook daar graag shoppen? Gaat ze serieus met de action shoppen met hun nee, geld? Ik heb, ooit, ik heb ooit eens gezien dat hun naar de... Ik, misschien is het al heel veel jaar geleden dat ze toen dat huis nog niet hadden. Nee. Maar ik snap aan de andere kant... Snap ik het wel, want ja, al hun geld is op, dus dan moet je toch naar de action. Al oh, hun geld is op, tuurlijk. <laughs> ze kopen een huis. Ja, wij hebben ook ja, een mooi maar, groot dat, huis. Jim, nou geloof me, dat huis voor jou is fantastisch hierin. Ja. Dat is een schuurtje vergeleken met ja, ik, dit huis. <laughs> ik, ik, ik weet niet hoor, maar... <laughs> nou ja, ik hoop dat ze heel gelukkig erin zijn. Ik ben al blij dat ik dit huis kan schoonhouden. <laughs> Ja, ik hoop dat het zo gelukkig is dat het huis afvikt. Maar goed. <laughs> nou, op naar de action. Zo, Action geweest, raar smaakje. Ja, Waar <laughs> wij het over. Nootjes! Lootjes. We hebben even. Uh, uh, koptelefoontjes gehaald. Hoofdtelefoontjes zoals ik altijd zeg. In Poedijk en we gaan nu. Uh, visio? zitten. Visieel? Ja, Visieel. Een paar mooie ja, ja laten we maar naar de visio gaan en dan uh, mag ik ook weer niet filmen. Ik mag overal niet filmen. Waarvoor gaan we eigenlijk een de visie, schat? Dat nou, weet ik niet. Uh, zodat dat ik gemarteld word? Nee. Uh... Oh, dat mag ik wel filmen. Laat ah. ja. Lieve stemmen. Ze gaan elkaar, als niet het daglicht. Dat denk ik Ja, het is Poldijk, hè? Nee, hey, dat is Belinga. Wat hebben we opeens met Belinga, joh? Ja, ik weet niet. Komt er tristan? Nou ja, die zouden we nog even terugbrengen. Kijk of hij al uh, vertrokken is. Oh nee, nog niet. Over drie. Over drie minuten. Nou, vijf. Het is weer Dat was een inkomen. Niet zo schudden. Schudden. schudden. Je bent weer lekker los. Uh, uh, je hoeft niet zo uh, nee, niet als belling te doen nee, hè. Nee, niet los. Nee, niet los. Dit nee, was wel van los maken. Hey. Moet ik terug? Moet horen. Nee. Oh, nee, mijn, mijn spiertjes vinden nu. Uh... Poepjes niet zo lekker ruiken? Ook. Oh, okay. uh, de UPS-man belde aan en er werd een pakket van ons uh, in de papierbak even gedaan. Die hebben we even meteen eruit gehaald voordat een ander het doet. Mama, die is nu even... Mama. Sanne die is nu even de tassen... Uh, oh, mijn nicotinezuig werkt. Uh. Sanne die is... Uh... De tas even binnenzetten, het pakket even inscannen en uh, we gaan zo naar de vogelkelder, maar eerst even tanken. Dat is ook wel nodig, anders... Uh, kijk maar, kijk, kijk, kijk, Hij knippert. Ah, joh, je mond, Ajoep. <laughs> ik heb nou wat met de naam Ajoep. Ik weet het niet, er is een Ajoep uh, die heeft gereageerd op onze video's en uh, nu zit ik de hele tijd Ajoep in mijn hoofd. Onze buurman is wel snel, net reed hij nog in het dorp en nu is hij hier. Nian. Ja, bij... Oh, is er nu weer iemand anders? Ja, jongen. Er staat altijd een flex hier. Oh, gekke mensen allemaal erover. We moesten lampen hebben, maar mevrouw had weer gezien dat het hele goede lampen waren, namelijk met twee puntjes. Wat wordt er bedoeld met een lamp met twee puntjes, San? Ze had dus TL-lichten gezien voor 12,95. Ach, ach, ach, helemaal naar de hoornbach voor niks. Zegt ze, ja, we kunnen het toch ophangen met een armatuur? Maar goed, moet je die bak zien. Hoe ga je hierin een LED-armatuur inschroeven? Niet. Nou ja, ik kan hem in ieder geval straks schoonmaken. jij met je klemmetjes. Ja, jij met je klemmetje. Echt vrouwen. Jezus. Die Goed, uh, het is alweer uh, kwart over de rand van de pispot. Ja, ik ga het berber halen. Ik ga het berber halen. Ik ga zo Brian halen. En een briefje ophangen. Oké, okay, Google. Licht uit. Hallo. Ben jij de gekke Susie? Hij is niet zo krabben. Hé. Hey. Zeg maar hallo, kijkers. En dan is het tijd om uh, Brian en uh, Berber, te... nou ja, Brian te halen in mijn geval. Ik ga even mijn haartjes doen. Nee, ik mijn <tie> nou, <gelukkig wel. tie> Ik wil je daar hebben. Ik wil je haar hebben. Ja. Oh. Wat zei je? Wat gaat de eerste maandag van de maand af? De alarm. Alarm? Ja. Hoe was het op school? Goed. Ja, wat heb je allemaal geleerd? Rekenen weer of taal? De taal en rekenen. Oké, okay. en waar gaan we nu heen? Naar het oh, doe deze plank nou hier? Ja, die zijn voor de scheurplafond voor het plafond in de schuur. Zit je goed? Ja, maar ik wil net gaan liggen, maar ik lig Dat kan niet. niet. Maar ik lig niet tegen de planken. <laughs> lig je tegen de planken? Oké, okay, nee. Ga dan. Vrouw. Ga dan mevrouw. Ja, maar wacht eruit. Ga dan mevrouw. Ja dan. Is een zo. En dan geef thuis op tv Minecraft. in Minecraft? Ja. Nou, wat dan afspraak, hè? het is geen tv-tijd. Kom maar. maar. ik ga, uh, ik ga alleen maar hier op de fout je mijn tas maar. Wat wil je alleen maar? Mag heen? naar Herfstvakantie! Nou, dan moet iemand de deur openmaken. Dan hoef je niet zo sip te zijn. Thanks. Wat zie je? Nieuw, leg maar neer. Ah. Oh, oh zo'n steen. Dan yeah. nou, doe de deur open, Brian. Doe Dan Kunnen we deze wel gebruiken? Ja. hoor, ik heb echt steen gevonden buiten. Hier Brian, je tas. Oh, is nou opeens wel de tafel, nou snap ik er niks meer van. Maar op die staat ze over de deur, dus ik wacht even. Nee, oké, okay, nee, fijne middag. Blij blij, Het is best groot. Hey, Ga lekker zitten, Brian? Wacht even. Ik weet niet of morgen of maandag de lampen kunnen komen, maar toch even afwachten. Mama, ik ga niet open. Mama, de keuken gaat niet open. Nee, nou, open. Oké okay, Google, eet tafel aan. Oké okay, Google, is... keuken uit. Help me. Wat doe je dat goed, vent? Lekker op je stoel zitten. Nou, okay. Ja, nu is het wel goed hoor. Zo! Maar we gaan vanavond wel de film afkijken, Sam. Ja, dat want ik ook ja. wel. Gisteren vond ik de uh, ook zo graag naar boven opeens. Ik had er zoveel zin in om lekker te slapen. Lekker op je billen zitten. En jij van mij toch niet lief? Mama vind ik lief. En papa niet. mijn nou, papa moet de auto rijden steeds. Ja. Vind je me dan niet lief? We kunnen ook niet naar het bos. Als je mij niet lief vindt, dan ga ik ook niet meer naar het bos rijden. Dan ga ik alleen met ber want Berber, want vind vindt me wel lief toch? Nou, dan ga ik alleen met Berber naar het bos. Nee. Mag ik even afstaan? Tuurlijk ga jij dan ook mee, vent. Okay, dan maak, wel maak best. ik ook maar een grapje. Dan maak ik ook maar een grap. Dat het echt te veel is. <lacht> Kijk eens. Moet <Niet> je nou zien? <lacht> heel veel. Een hele. Een vakantiebroodje. Eh. Wheeeeeeeeeeeeeeeeee! Een vlaggenslag! Nou, goed. Ik ga het. koude brood. Dat heb ik. Hier is zit mama te appen. Brian vraagt al, wat is dat? Wat is dat? Pardon? Wat zit er nou in? Daar zitten schilderijen in. Mooi hè? Hey, ik heb plakken. Ja. Toch even, moet jij toch uitpakken? Man, hè? Leg me hier bij Berber. Leg me hier op. Ja. Zo, het wereld zo. Moet ik echt eens afleren. Vroeger had ik iemand in de omroep. En dan zei ik altijd van. Je moet niet steeds hetzelfde zeggen als je begint. Dat was nou. En ik zeg zo. Nou ja. We, nou ja. Dat is ook reden. We zijn bij het hok. Dus schuur. Oftewel. Sportschool de schuur. Ik heb al wat gesport vandaag. En ik heb de schilderijtjes binnen. Mooi. En die. En dan de scheveningen. Waar ik zo dol nog steeds op ben, ondanks de veranderingen. Met de tv, het strand, de gezelligheid in het bos met de kids en Sanne. En natuurlijk de liefste waarom ik geef mezelf ah, uh, Sanne, natuurlijk. <laughs> en, uh, ja, het rok is uh, bijna af, alleen nog uh, de randjes boven. Daar afmaken tot en met daar. Maar dat ga ik lekker op een ander rustig moment na de herfstvakantie doen. Voor nu ben ik er uh... klaar mee en blij mee. Klaar en blij mee. Ik ging eigenlijk even in het rommelhok hier op zoek. Want nu het rommelhok is. Naar mijn statief. Ik had een blauw statief van de week gevonden. In de rommel hier. Een harde schijf. De en dan... Een veilig harde schijf. Um, zo van de tenduri. Even kijken hoor. Ik had een hele mooie handstatief. En die kon ik mooi gebruiken voor het filmen. Ik kan aannemen dat het nogal een beeld is. Ik denk dat hij hierin zit. Dat is wel een probleemje. Wat wow. moet ik zien? Mimi. <coughs> dus dat kijken deze komt. Ja. moet je noemen Deze en deze. deze? Didio. Probi, echt En hm. In de rij wachten ze in naar de wc. Willen de knuffels anders de vlog afsluiten? Nee. Maar we willen naar de wc. Heel is onweerlijk. Eetig. Wil je, ja, ah. oh, oh. je oh. anders de vlog afsluiten dan, Marshall? Waar we af? Nou, laat Marshall de vlog maar afsluiten. Maar, maar, maar. Nee, moet hij moet hier wel zeggen. Nee, dat kan niet, wat hij... Daag, daag, daag. We helemaal gedaan met duimpjes. Allemaal duimpjes omhoog. Daag, daag. Like en delen. Ik heb er bijna cb's. En nu kan wie toch? Zeg maar, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Geef allemaal een duim omhoog. Nee, dan moet je dat zeggen. Allemaal een duim omhoog. Nee, wil je zeggen? Dag. Dag. Dag. Ik moet ook duimstig. Dag. Bedankt voor het kijken. Allemaal een duim omhoog. Als je het leuk vindt, geef even een reactie hieronder. En mevrouw, wil die nog wat zeggen? Uh, iets voor het abonneren, toch? Abonneren. Dat dus kan je leren. La la la la la. la.